Geur, Goedemiddag, dank je wel voor het kijken. Uh, Heidelaan 27 in voorhoud. Voor dit huis heb je er gewoon niet veel. Zoals je ziet, zeker vrijstaande woning. De garage zit vast aan het huis. Dus dat is ik voor je bergruimte. En waar het eigenlijk een beetje om gaat, uh, is de binnenkant. Uh, en voornamelijk dat die aan de zijkant is uitgebouwd. Grote raampartij. Ik zal jullie een kleine blik laten zien van de binnenkant. Uiteraard niet te veel met de rest komt nog op naar binnenkort. Maar als je hier nog goed kijkt, zie je al een ontzettende hoeveelheid licht. Fantastisch brede woonkamer, moderne keuken aan de voorzijde ja, en dan last op Een tuin eh, onder architect aangelegd, onder architectuur aangelegd. Pergola, planten, kruiden, you name it and it's there. Heb je interesse? Laat het ons weten. We willen graag een afspraak met jullie. En wellicht zien we nog binnenkort op de Heidelaan in vooruit. Tot ziens.